Dikke maand geleden heb ik een oproep geplaatst op Facebook omdat ik mensen zocht voor een zot media -rave avontuur met een busje. Dat was deze oproep. Yeah. Is goed genoeg. En we zijn vandaag begonnen met de 5 days of content. Om te gaan filmen, jeugdwerk te gaan filmen. Het concept is eigenlijk dat we vijf dagen met een busje op weg zijn om toffe dingen te doen en content te maken. Die 5 days of content die gaan eigenlijk maar 4 days of content zijn maar ik vind het dan wel grappig dat we die naam behouden. Dat was een beetje. Oké, okay, we hebben er twee die een coole video van het speelplein hier aan het maken zijn, van speelplein Joopla. En we hebben er drie die onze intro aan het maken zijn, want al onze video's hebben natuurlijk een kei coole intro nodig. Ze hebben hier een op kinderen gestrikt. Wie doet er al Die we eigenlijk nu als onderbetaalde acteurs uh, in onze intro laten meespelen. Heel gemakkelijk, eigenlijk. Check. Terwijl al onze mediamakers media maken, vraagt je misschien af, van, ja wat moet Anton dan terwijl doen? Nou... Op naar locatie 2! Wil je hem even filmen nu? Zo. Wacht even. Ik ga mezelf bijlichten. Zie ja. ik mezelf? We zijn aangekomen op onze eerste slaapplaats. De kampplaats van Giro Leefdaal. Ik denk dat we vandaag al vrij kapot zijn. En vandaag hebben we maar één ding filmen: en maar moeten we moeten het tweede ding filmen. Het gaat wel lukken. Tot morgen. Ciao. We hebben net redelijk stressig tegen de deadline gewerkt. Het is nu 12 uur, we moeten over 2 uur in sint niklaas staan, tot het allerlaatste en het is ongeveer 2 uur rijden. Dus uh, van de ene kant van het land naar de andere kant van het land. Hè. Hoeveel filmpjes staan er al online? Twee. Nee. Vinden we het nog leuk? Ja. ja. Nee, nee rijmt daarop. Hoeveel filmpjes staan er al online? Twee. Nee. Vinden we het nog leuk? Nee. nee. Ja. nee. nee. Ik denk dat we onze eerste klassieke roadtrip probleem hebben. We zijn verdwaald, we zijn verkeerd gereden. Alleen Anton is verkeerd. Maar ik heb goed nieuws. Er komt iemand naar de kerk van de En die hebben we wel al gevonden. En die gaat ons de weg wijzen. Oké. je van die past dan. van olifant. Wat hebben we net gedaan? We hebben een nachtspel gefilmd. Wat is het grootste probleem dat we niet hadden voorzien met dat we hier zijn? dat, we hier geen stroom hebben. En geen stromend water. Goede soep, ja. Alles, alles is goed als ik honger heb. We hebben nu eindelijk een paar meer leden gewist om te kunnen interviewen. Zoals we allemaal van, Wat doen jullie? mais nous sommes en marche dans la telcam déroulante telcam c'est pas un mot français mais nous, deux, nous devons parler français ici We zijn gelijk niet de die met een busje onderweg. zijn. Check dit. Ah, hier. Jawel. We zijn hier gelijk Harry Potter fans. Kijk. We zijn wel niet weg. Wat zijn we nu aan het filmen? Een kookshow. Oh. Ik heb heel veel kookshow. Nu zijn we ook weer terug. Dus dat betekent dat we naar onze volgende bestemming moeten met ons busje. Dat is wel lukken zeker. Bak. Hier yeah. is het nieuws. 2, want Laurence was vergeten een kaartje in de drone te steken. Dankzij Lavans hebben we nu een uh, fantastische uh, binnennacht gehad. We zijn bij Lavans en zus mogen blijven slapen. En we zijn daar nu ook nog aan het monteren om onze laatste twee video's online te krijgen. Dus nu is het een cat video, dus dit is de, de, de clickbait thumbnail. Auw. Wordt... oh, wat een pijn. Onze laatste video van de week wordt op dit moment gepubliceerd. Het is gebeurd. Online. <middel> hoeveel video's hebben we gemaakt? Veel te veel. Veel te veel. Veel te veel. te veel te veel. Veel te, veel. Veel te veel. weinig. Veel veel. We veel veel. Voilà. Wat vond je ervan? Joh, sabatjes hè?